Laatst kreeg ik een mailtje van een ondernemer die mijn smartphone video shoplijst had gedownload. Ze vroeg me, uh, kun je met je iPhone professioneel uitziende video's maken met goed beeld en geluid? Nou, dat is een leuke vraag die jij misschien ook wel hebt en waar ik in deze video graag antwoord op geef, dus blijf kijken! Wat je misschien nog niet wist is dat er complete films worden gemaakt met een iPhone. Zoals de award-winnende film Tangerine die helemaal met een iPhone 5 is opgenomen. En zelfs het automerk Bentley liet een complete video advertentie maken die helemaal werd opgenomen met een iPhone 5. En Samsung doet er niet voor onder. Drie jonge regisseurs maakten heel korte films met een Samsung Galaxy S6 die ze binnen 48 uur gefilmd en gemonteerd hadden. Nou, Hoe knap is dat? Het blijkt dus wel dat er meer mogelijk is met je smartphone dan je misschien denkt. Maar goed, terugkomend op de vraag wanneer ziet een video er professioneel uit? Dat is natuurlijk subjectief. Het is maar net welke ogen er naar je video kijken. Wat de één professioneel vindt, kan de ander echt tenenkrommend vinden. Zo is het natuurlijk maar net. Maar ja, professioneel of niet professioneel, mooi of lelijk, is dat waar het om gaat? Nou, volgens mij niet. Um, wat ik veel belangrijker vind is of jij als ondernemer mensen in beweging kunt brengen met je video's, uh, met het verhaal dat je deelt in je video's. Als je je kijkers niet kunt raken met je verhaal, dan kan je video er nog zo mooi of professioneel uitzien, maar dan heb je er eigenlijk niets aan, vind ik dan. Kijk, uiteindelijk zou je als ondernemer naar moeten streven dat je met je video's meer verkeer naar je website gaat krijgen. Dat je daar je lijst gaat opbouwen met potentiële klanten en een band gaat opbouwen met deze mensen. Uh, en uiteindelijk van je kijkers ook kopers gaat maken. Zelf maak ik al mijn video's met mijn iPhone. Ik begon ooit met een iPhone 4 uh, waar je dus prima mee kunt starten als je een uh, ouder type iPhone hebt. Dus laat je daardoor niet weerhouden door het idee dat je alleen de allernieuwste iPhone nodig hebt om video's mee te maken. Uh, uiteraard zijn de nieuwste modellen voorzien van de beste camera en leuke extra's als slow motion en tijdsverloopopopnames. Maar ook met de iPhone 4S of 5C maak je video's die echt goed genoeg zijn. Nou, nu neem ik wel al mijn video's op met mijn iPhone 6S Plus. En sinds kort heb ik er nog een toestel bij, een Samsung Galaxy. Ja, ik ben van mijn geloof afgevallen, maar nu help ik dus ook ondernemers met een Android-smartphone op weg. Nou, mocht je nu denken, goh, wat heb ik er nou eigenlijk allemaal voor nodig om video's te maken met mijn smartphone? Download dan de smartphone video shoplijst op verdienenmetvideo.nl En ja, die lijst is zowel voor jou als je een iPhone hebt, uh, als voor de Android-gebruikers onder ons. Bedankt voor het kijken en tot de volgende smartphone video. In de video's maken met goed beeld en geluid. Kom nu een blaaswagen voorbij. Die ze binnen 48 uur. Nee, raken van jouw toegevoegde shit.